Zijn pop-ups irritant? Jazeker. Maar ja, is dan een reden om het niet te gebruiken? Kijk nu naar de pop-ups en kun jij honderden tot soms wel duizenden potentiële klanten mislopen... ...ja, stop dan ook met pop-ups. Alleen in deze woensdag aflevering doorloop ik zes sterke ingrediënten... ...om dus pop-ups te creëren met zo'n ja, laag mogelijk irritatiefactor. En geloof me, als je toch op een juiste manier die pop-ups kunt gebruiken... ...en deze ingrediënten gaat toepassen dan kom je uiteindelijk tot de perfecte balans. Dus je zal je bezoekers een stuk minder irriteren en van die bezoekers uiteindelijk potentiële klanten maken. Kijken we naar het eerste ingrediënt, dat eigenlijk, of de eerste stap, zorg dat je je doel bepaalt. Wat wil je met die pop-up? Als ik net op jouw website kom, ben ik nog niet klaar om te kopen. Wat is eigenlijk de funnel die jij voor mij bedacht hebt? Als ik op pagina A kom en ik dus moet de stap A zetten, wat is dan een logische vervolgstap? Zorg dat je dus niet zomaar kopen of inschrijven op je nieuwsbrief. Nee, denk eens na, van, hey, je bent nu over... Uh, ...onderwerp A aan het lezen, wat zou eigenlijk een vervolgstap kunnen zijn? En dus doe niet alleen maar kopen en inschrijven, maar denk ook eens na van... Hey, ...als ik iets over Google Analytics aan het lezen ben... ...dan is het misschien een handige pop-up, van: uh, stel uh, je Google Analytics in... ...en dan help ik ze, prikkel ik ze naar de volgende stap. Zorg vervolgens dat je nadenkt over de juiste stijl van je pop-up. Hoe ja, lelijker en hoe opvallender de pop-up, hoe irritanter die is... Maar ook vaak hoe beter die werkt. Nou, daarin wil je natuurlijk de perfecte balans. Het moet een beetje passen in je webdesign. Uh, dus denk ook na over je kleuren en het gebruik van afbeeldingen en andere elementen. Zodat het niet te vloekend is en dat het enorm irritant wordt. Maar het moet natuurlijk wel opvallen. Denk vervolgens ook na wat voor soort stijl ga je hanteren. Als je gebruik maakt van webnemen, dan heb je dus ook een uh, systeem waarbij je dus continu verschillende soorten pop-ups kunt testen. En verschillende stijlen pop-ups. Je kunt bijvoorbeeld de pop-up links laten oplinken. Bijvoorbeeld aan de bovenkant van een soort van ribben heet dat dan. Vol in het midden. Of misschien kies je er zelfs voor dat het hele scherm wordt overgenomen. Welke stijl je dan ook past, zorg dat elke pop-up gemakkelijk te sluiten is. Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen met een kruisje. Dus dat, dat ik heel duidelijk zie dat ik daar klik ergens op het scherm dat hij dan sluit of als ik doorscroll. Zorg vervolgens dat je gaat experimenteren met het personaliseren. Zorg dat je het gedrag van je bezoekers in kaart brengt. En als je al informatie hebt van je bezoeker, dat je dit gebruikt. Niet om een enge privacy-achtig iets te doen, maar eigenlijk veel meer vanuit integriteit. Van hey, Ik weet al dat je dit interessant vindt of ik weet al dat jij Piet heet. Laat ik die informatie gebruiken. In webnemer zit ook die mogelijkheid, zeker als je de nieuwste versie gebruikt... dat je ze dus op een gegeven moment kunt personaliseren. Dus dan kan je zeggen, hey, dag Piet, ga verder met jouw webdesign stappen. Want je hebt de eerste stappen gezet, klik hier voor de volgende tips. Dan lood je eigenlijk iemand veel meer op basis van het gedrag... en de fase waarin die persoon zit, door naar de volgende stap. Een ander belangrijk ingrediënt, en ik zie het helaas nog wel eens voorbij komen op een website... Zorg dat de pop-up mooi op de mobiel getoond wordt. Denk daar goed over na. Ik heb maar een klein schermpje op mijn mobiel, als dus je het zo zou bekijken. Hoe zorg je er dan voor dat ik niet in één klap een pop-up krijg, maar dat ik een kleine notificatie krijg, maar die ook gemakkelijk te sluiten is. De allerbelangrijkste aller, aller tip die ik je in principe kan geven, is test, test, test. Blijf alles testen wat je doet. Hoe meer data jij verzamelt. Als je eerdere woensdag gemakdag afleveringen hebt bekeken. Dan heb je al gezien hoe ik in één klap ruim vier keer zoveel leads kreeg. Met een simpele AB-test. Dus variant A tegen variant B. Welke werkt beter? Zorg dus dat je alles blijft testen. Welke stijl werkt het beste? Hoe kan je het beste personaliseren? Welke kleuren? Moet je met winst of verlies staal? Uh, ja, dus... Uh, Verlies niet langer van je concurrenten of win van je concurrenten. Welke werkt beter? Zorg dat je alle elementen blijft testen, het doorvoert, nieuwe hypothese stelt en weer blijft testen. Nou, vind je dit soort informatie nuttig? Heb je wat aan deze tips en technieken? Zorg dan dat je je abonneert op de woensdaggemakdag en dan zie ik je volgende week weer.